Wat is de hoofdstad van Roemenië? Weet je het? Of ben je het vergeten? Of kan je er misschien even niet op komen? Iedereen vergeet. Sterker nog, je moet eigenlijk zelfs iets beginnen vergeten om het je daarna langer en beter te kunnen herinneren. Vergeten is dus eigenlijk een belangrijk onderdeel van leren. Klinkt verwarrend, niet? Het feit dat je moest graven in je geheugen op zoek naar de hoofdstad van Roemenië noemen we retrieval practice. Je stelt jezelf een vraag en je probeert je het antwoord uit je lange termijn geheugen op te halen. Hoe vaker je dit doet, hoe sterker je geheugen wordt en hoe makkelijker je die informatie telkens zal kunnen oproepen. We kunnen hiermee in de klas aan de slag gaan door bijvoorbeeld te werken met flashcards of met een quiz. Of gewoon door de leerlingen veel vragen te stellen of hen een leeg blad papier te geven waar ze alles op mogen noteren wat ze zich herinneren over een bepaald onderwerp. Je laat ook best enige tijd tussen het aanbieden van de informatie en het oproepen ervan, zodanig dat het vergeetproces in werking kan treden. Tijd voor een experiment. Dit is Sarah en dit is Ilias. Sarah en Ilias lezen een tekst waar ze nadien vragen over moeten beantwoorden. Sarah mag de tekst vier keer lezen. Ilias mag de tekst maar één keer lezen. Nadien krijgt hij drie keer de kans om op een leeg blad papier alles te noteren wat hij zich herinnert over die tekst. Daarna leggen ze twee testen af. Eén keer na vijf minuten en één keer na één week. Wie scoort het best? Op de test na vijf minuten scoort Sarah het beste. En dat is eigenlijk logisch. Zij mocht de tekst vier keer lezen, dus bij haar zit de informatie nog vers in het werkgeheugen. Op de test na één week zien we het omgekeerde, dan scoort Ilias beter. Ook al mocht hij de tekst maar één keer lezen. Het feit dat hij drie keer de kans kreeg om te noteren wat hij zich herinnerde, bleek dus op lange termijn heel effectief te zijn. Als leerlingen thuis studeren, zijn ze vaak bezig met informatie in hun hoofd in te prenten, door bijvoorbeeld te herlezen. Maar eigenlijk is het even belangrijk dat ze oefenen hoe ze die informatie uit hun hoofd gaan ophalen. En dat doen ze door zichzelf te testen, boeken toe en alles noteren wat je je nog herinnert. Of het uitleggen aan je buurman in de klas of thuis aan je kat. Door dat zelf testen krijgen leerlingen ook een beter zicht op welke leerstofonderdelen ze al goed beheersen en welke ze beter nog eens herhalen. Klinkt simpel. En dat is het ook. En toch maken leerlingen er weinig gebruik van of pas vrij laat de avond voor de toets. Trouwens, voor wie nog aan het zoeken is, de hoofdstad van Roemenië was Boekarest. Wedde dat je dat volgende week ook nog weet?